ze zo aan de hand, mag je ze, ja. dat ze allemaal kunnen zien dat we niet gesjoemeld hebben. Oh, oh, oh. Doen jullie dat dan? Nee, absoluut niet. Wij zijn tegen nee, de nee. Dat en dat wel veel te maken in deze gemeente. Ik vind het eh, absoluut. Alle recreatieve zwembaden moeten open blijven, ook als de gemeente daar moet meebetalen. Daar zijn wij het mee eens. Met die kanttekening dat we wel vinden dat de hartenboer moet, uh, veel uh, uh, en beter exportabel te zijn. Er hoort dus heel veel meer uh, uh, activiteiten daar in de buurt te zijn. Want op dit moment is in de kosten dermate de hoog dat je moet kijken van naar een andere invulling. Dat betekent niet dat er per se in Sitter geen zwembad moet zijn. Het tegendeel, wij vinden dat Sitter ook een zwembad moet hebben. Poppodium Volt moet zelfstandig zijn. Nou, dat spreekt voor mij vanzelf. Uh, er zijn kansen. We hebben een voorstel gedaan wat door de zakelijke leiding werd behandeld als, als zijnde. Ja, mogelijk, mogelijk is dat voorstel acceptabel en goed dat het kan werken. En we willen dat dit en eventueel andere voorstellen echt worden uitgezocht. Zit het geleen moet meer geld uittrekken en voor te zorgen dat nieuwkomers Nederlands leren. Dat is een hele belangrijke stelling en een uitgangspunt eigenlijk denk ik van hoe ze bij moeten samenwerken. Nieuwkomers, wij hebben ze heel hard nodig. Wij gaan heel veel ouderen erbij krijgen en we gaan heel veel jongeren raken wij kwijt in deze gemeente. Nu hebben we één op één, als je de 20-jarige en de 65-jarige, terwijl over 20 jaar is die verhouding één op twee. En dat betekent dus dat we heel veel handen nodig hebben. De nieuwkomers die kunnen dus uh, uh, werkzaam zijn in allerlei beroepen, onder andere de zorg, maar heel veel andere beroepen. En daarvoor is het nodig dat ze op korte termijn Nederlands leren binnen één jaar... 1,5 anderhalf jaar willen wij dat die Nederlands leren, s'morgens op les, s'middags vrijwilligerswerk, dan blijft hun motivatie, dan kunnen wij die handen die we in de toekomst nodig hebben, deels daar vandaan halen. Dan zijn, bovendien zijn er nog mensen nodig die van elders vandaan komen. In het verleden zijn er uh, heel veel generaties gekomen uit Joegoslavië, uit uh, uh, Spanje, uit Italië, uit weet ik waar waarover vandaan, in de mijnen. Dit is weer zo'n situatie, we hebben nu weer behoefte aan mensen die hier komen werken, en we hebben al handen hier aanwezig, we hebben al mensen aanwezig, laat die een Godsnaam, hun werk doen en dus zo snel mogelijk nieuwkomers uh, laten integreren.